Hoi, ik ben Judith en ik woon in Amsterdam, ik woon vlakbij deze bibliotheek in de Indische Buurt. En ik lees heel graag en spannende boeken en uh, ja, daar ga ik altijd op af. En uh, Soraya Fink, die uh, kom ik ook op de tafel tegen, want kijk ik kijk altijd bij de nieuwe boeken. En uh, dit is een nieuw boek uit 2019, dus ik dacht, oh dan heb ik die waarschijnlijk nog niet gelezen. Dus heb ik deze mee naar huis genomen. Uh, ze schrijft heel goed blijft boeien. Het gaat over dat zij bij de, uh, bij de politie werkt en haar broer is crimineel en ze gaat aan de Kaffer om uh, haar broer te onderzoeken. Dus is dat een machtsstrijd van uh, en bij de politie en aan Kaffer werken. Dus twee verschillende werelden. Ja, ik vond het een heel goed boek, heel spannend. En uh, ja, ik hoop dat ze nog meer boeken gaat schrijven en ik hoop dat ik de naam ga onthouden, want ik lees heel veel verschillende boeken.